Ik ben Lies Lauren en dit is Marleen. Hallo. En wij maken vandaag een Pornstar Martini. Oké, okay, we hebben nodig. Limoen, vanille, vodka. Ah, vodka. En een woordbestanddeel, En we gebruiken vandaag. Passivrucht, wat ja. uh, nieuw. Ja. een Nieuw. nieuw productje. <lacht> Dan moet daar een beetje vanille in? Ja, zit dat zit het is mijn lievelingscocktail. Weet je wat je noemt? Ik zou raden. De naam heeft te maken met seks. Hola. Sex on the beach. Nee. Het heeft ook iets te maken met een star. De cocktail die we maken is een pornstar martini. Ja ja. Ik <laughs> kan dat wel op gevoel doen, hè? Is dat goed? Ja, dat is goed. Nou, dat is misschien wel veel. Ik mis. Mean... <laughs> Ijsblokjes. Ja. we oh, ja. oh, shake. Hola. Oh, ja. ja. Dat, dat ziet er goed uit, hè? Kom. Oh, oh. oh, dat is goed. <tus> ik, ik hou er wel dat het zo zuur is. Duur is nee. mm, een goede zure cocktail. Heeft u het op 10? Zeker ik het op 10. Een 10 op 10, ja. Het is niet te zuur. Een 10 op 10. Ja, 10 op 10. Oké, okay, voilà. School.